Nu wil ik de aarde zijn. Simon is de aarde geworden, jongens. Aarde, jongens. Hij zat ingeslagen. Kom op, Beneden, Kom Naar kimper. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom ik Kom op. Kom Beneden! Nee, beneden! Kom beneden. beneden, Links links. links links, rechts. Heeft wat we net hebben gedaan iets met programmeren te maken? Of... Ik denk het wel. Dat, het, dat je het eigenlijk niet meer op de computer doet, maar met wat anders. Wat komt in je op als je denkt programmeren? Wat... wat... We programmeren dan denk je, zeg maar, denk ik meer ingewikkelde dingen. Ingewikkelde veel dingen. Veel meer ingewikkeldheid, wat eigenlijk heel simpel is. Er zijn heel veel gadgets en manieren van robots uh, maken. Dus dit is een hele simpele robot. Wij mogen in Clubjes zometeen met deze ding bepalen waar het heen gaat. Uh, aan jullie om uit te zoeken hoe ver is bijvoorbeeld tien stapjes. Want dan kan je gaan meten. Als ik wil dat het helemaal naar de toe rijdt, hoeveel keer dan moet ik klikken? Ja. Oké, kijken wat hij gaat doen. Um... Ja, dat yeah. is van 90 graden. En ook de uh, robot programmeren om uh, rondjes en bochten en. Allemaal tellen en optellen en aftrekken, dat was ook wel moeilijk. Want dan lukte het net niet of net wel en dan was je weer heel blij. Maar dat is goed, dat is een bits uh, marker. Nou, stippeldijntje ook goed, toch? Oké, <laughs> maar En, is die verveeld? Oh. Oh. Ja, maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Jeeeeeeeee! Yeah. En het is ook leuk als je verveelt, kan, je lekker gaan programmeren. Hé! Die stappen ook even. Bij drie. Drie, oké. Okay. Uh, dan moeten we volgens mij naar herhalen. nog een keer. Dus lachen. Kijk, en we kunnen hem ook veranderen qua kleur. Uh, ja, ze zijn nu ook Makey Makey aan het doen. Nou, ik vind het wel grappig zeg maar, want je drukt ergens op en dan doet de computer dat enzo. En je kon ook een soort van poppetje laten bewegen. Want we kunnen Tom Poes ook laten rennen. Ja. Die zwarte is dan dus enter. Mooi, ja, dat is ja. enter. Dan doe je hem zo in, dan druk je erop. En dan gaat hij dus op enter en dan gaat hij bewegen. We hebben dus eerst een poppetje uitgekozen. <laughs> en en toen, ja, toen hebben we gezegd wat hij moest doen. Daarbij hebben we hetzelfde poppetje van klei gemaakt. Daar hebben we de make-up make aangesloten. En dan, als je erop drukt, dan doet hij iets. Ik moet dan erom het doof, maar zo kan het. wacht, wacht. Ja, ja, die moet daar staan. Ik vond deze dag geweldig. Ja.